11 december vond vooral weer de derde keer de eindejaarsborrel van Club Kaas plaats. Natuurlijk gebeurde dat weer in de telefooncentrale. Het was een goed moment om weer eens flink te netwerken en om stil te staan bij het fundament voor het behalen van de beoogde gezamenlijke groei. Maar het was ook een uitgelezen kans om de leden op de hoogte te stellen van de nieuwste ontwikkelingen binnen de community. Want straks wordt Club Kaas een vereniging. Hoe kunnen wij onze samenwerking op een hoger niveau brengen? We ja, hebben een x aantal tijd aanbesteed, vergadering aanbesteed. En ja, ik mag wel zeggen dat heel langzaam maar zeker de contouren een beetje duidelijk beginnen te worden. En dat vanuit die contouren ook wij het leuk zouden vinden om vanuit de telefooncentrale Club Kaas te omarmen. En vanuit de telefooncentrale Club Kaas op een hoger niveau te brengen. En zonder mensen kunnen we niet. En Club Kaas, dat, dat ben jij, dat ben jij, dat zijn wij hier allemaal. En... Nou ja, dus ik wil wel vragen, van, kom met je ideeën, kom naar mij toe, kom naar uh, Roef, de Vries hier, van de Raalbak, een van de fans. Uh, ga naar Nico toe, ga naar Jerry, ga naar mij. Zeg waar jij nou enthousiast voor wordt en waarvoor jij wil inzetten. De leden kunnen dus straks zelf de toekomst meebepalen van de Clubkaas Community. Leden die meedoen krijgen er wel voor terug, bijvoorbeeld een groter netwerk en deelname aan het expertpanel en Exposure. Maar wat heeft Club Kaas tot nu toe voor mensen betekend? Uh, nou, wij zitten met uh, ons bedrijf uh, op dit moment midden in een uh, fusietraject. En bij een bijeenkomst van Club Kaas zijn wij uh, met de juiste persoon uh, in contact gekomen om dat uh, traject uh, te begeleiden. En uh, ja, goed, daar zitten wij nu middenin en dat uh, verloopt uh, spoedig. Ik vind het sowieso een heel leuk platform. En uh, ik hoop ook zeker dat ze op deze wijze doorgaan. Ja, voor mij is het netwerken uh, ja, een leuk onderdeel, met name om uh, inspiratie op te doen. Uh, en zo heb ik bij Club Kaas uh, ja, tot nu toe uh, Syberen ontmoet, Syberen Smit. En, uh, die is Facebook, Facebook marketeer. Uh, die heb ik voorgesteld aan onze relaties om uh, ja, ons te helpen met hun Facebook campagne. Uh, heel veel contacten, ik heb een aantal keren mensen wat adviezen mogen geven. Rits heeft een keer wat leuke stukjes voor mij geplaatst op de site van Club Kaas. Dus voor PR-mogelijkheden en uh, alles wat erbij hoort is uh, uitstekend. Ik vind Club Kaas een uh, heel sprekende titel, dus uh, ik dacht meteen, Club Kaas, wat kan dat voor mij betekenen? En ik kreeg meteen een warme indruk. Wil jij meer voor Club Kaas gaan betekenen? Geef dan aan waar jouw hart sneller van gaat kloppen en stuur een mail naar info